Ik ga in deze video 5 tips met je delen over LinkedIn lead generatie met video. Hoe je in contact komt met mensen van jouw niveau die serieus geïnteresseerd zijn om met jou te werken. Het is een manier van lead generatie zonder dat je heel veel en heel actief videomarketing moet doen. Dus je hoeft niet wekelijks of zelfs dagelijks een nieuwe video of een update op LinkedIn te delen om aandacht te krijgen, om leads te genereren. Want met één video kun je al alle klanten binnenbrengen die je nodig hebt. En mocht video een stap te ver voor je zijn, en wil je liever een artikel schrijven en die delen op LinkedIn, dan is de derde tip in deze video onmisbaar om meer lezers voor je artikel te krijgen. En ik ga er trouwens van uit dat je een goed LinkedIn profiel hebt, want dat is de basis van waaruit je werkt. Je LinkedIn profiel is niet bedoeld als een cv of een biografie waarin je het over jezelf hebt. Want marketing draait niet om jou, maar om jouw klant. Nou, veel ondernemers die uh, denken dat ze goede leads krijgen door vooral heel veel video's te delen op LinkedIn. Of uh, dat het eerst nodig is om naamse bekendheid te krijgen. Nou, dat hele idee is gebaseerd op massamarketing. Waarbij je zoveel mogelijk leads wil krijgen. Um, in zo min mogelijk tijd uh, voor zo laag mogelijke kosten. Maar goed, als je een hoogwaardige dienst uh, hebt dan wil je in gesprek met goede potentiële klanten het uh, is dus echt mensen van jouw niveau die uh, serieus geïnteresseerd zijn en daar heb je andere marketing voor nodig dan hoe je andere marketing ziet doen uh, want veel daarvan kun je net zo goed achterwege laten en kijk voorheen uh, werkte de opt-in nog heel goed uh, voor lead generatie je kent het principe vast wel. In ruil voor je e-mailadres krijg je waardevolle informatie. Of dat hoop je tenminste te krijgen. Maar deze, in deze tijd is het beter om het om te draaien. Dus eerst geven en dan krijgen. Dus je gaat eerst waardevolle informatie geven om iemands aandacht te krijgen. En dat kan dus heel goed met een video die je op LinkedIn deelt. Of hier of waar je ook maar kijkt. En misschien vraag je je af waarom LinkedIn voor leadgeneratie? Nou, dat is heel eenvoudig. Er zitten beslissers, mensen bij wie je aan tafel wil komen. En het zakelijke netwerk blijft ook maar groeien en verder investeren in de uitbreiding van allerlei functionaliteiten. Dus het wordt gewoon steeds interessanter om daar aanwezig te zijn. Nou, ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Noortje Jamaat. Ik heb meer dan 11 jaar ervaring in marketing, waarvan meer dan 6 jaar in videomarketing en online leadgeneratie. En ik wil je graag iets vertellen over hoe je je marketing in deze tijd ja, op de meest eenvoudige manier doet. En wat leuk is om te vertellen is uh, het verhaal van een klant van mij. Um, ik sprak haar onlangs en zij vertelde mij dit. Uh, er is een man en die heeft tot een paar weken geleden nog nooit van haar gehoord. Uh, maar hij zit wat op internet en hij ziet dus een video van haar. En hij wordt enorm geraakt door wat zij vertelt. En hij is zo geïnspireerd door de video dat hij nog een video bekijkt. En dat is niet zomaar een video. Maar hij bekijkt dus twee video's en uiteindelijk komen ze met elkaar in contact. En ze hebben drie gesprekken en in het laatste gesprek zegt hij ja tegen haar hooggeprijsde aanbod. Dus hij wordt klant. En wat voor jou denk ik heel interessant is om te weten, is dat uh, de twee video's die deze man heeft gezien, dat zijn video's die al een paar jaar op internet staan, uh, zonder opt-in, dus gewoon vrij om te bekijken. En die video's die zorgen dus al jarenlang voor lead-generatie. Dus voor nieuwe leads en voor echt serieuze verkoopgesprekken. Goed, dus je, nou ja, je hebt een video nodig om um, goede leads te krijgen. En wat maakt nou het verschil tussen een video um, die wel voor lead-generatie zorgt en een video die ja, geen leads oplevert of matige leads nou, dat uh, ga ik je in deze video uh, uitleggen. Uh, tip 1. Bereid je video goed voor. Dus uh, bepaal eerst het doel van je video. Dus wat wil je ermee bereiken? Uh, nou, een doel kan bijvoorbeeld zijn dat je 10 gesprekken moet voeren om uh, je gewenste omzetdoel te halen. En bedenk ook goed natuurlijk voor wie je de video maakt. Hè? Dus je doelgroep. Uh, dus voor wie ben jij er? En belangrijk om te onthouden is, uh, je doelgroep, dat zijn geen bedrijven, hè, maar wel personen zoals jij en ik. Uh, dus je hebt ook een duidelijke boodschap nodig die, uh, die je wil overbrengen in je video. En dat is één zinnetje. Die gaat over de problemen en de wensen van je klant. Uh, het gaat in je video dus niet over jou of over je product. Um, ja, noem het een uh, marketingboodschap of je positionering of uh, je elevator pitch. Maar je hebt gewoon één zin nodig die mensen nieuwsgierig maakt en waar ze meer over willen weten. Omdat het heel erg aanspreekt. Nou, dan tip 2. Eén uh, video is één onderwerp. Uh, zorg ervoor dat je waardevolle informatie in je video deelt, uh, waar je doelgroep echt iets aan heeft. Uh, dus geef je kijkers iets, uh, iets nieuws, deel aan nieuw inzicht, uh, deel waardevolle informatie of beantwoord vragen die je vaak krijgt. Dus je video kan heel goed gaan over de problemen en vragen van jouw doelgroep, waar jij dus een oplossing voor hebt. En maak in de eerste 30 seconden van je video ook meteen duidelijk wat je gaat behandelen in je video, zodat je kijker ook snel... Antwoord krijgt op de vraag van ja, waarom zou ik hier naar kijken? Waarom zou ik hier mijn aandacht aan geven? En nou, wil je trouwens meer tips over LinkedIn video. Dan heb ik deze video voor je. En als je wil weten hoe je een SRT bestand maakt voor ondertiteling van je video, dan heb ik ook een video voor je. Dan tip 3. Zorg voor een goede titel van je video, want een goede titel maakt dat je video wordt bekeken of niet. Die maakt dat mensen nieuwsgierig worden, dat ze ook weten wat het oplevert om jouw video te bekijken. Dus Dit is hoe je een goede titel voor je video schrijft, waarmee je ook opvalt en meer kijkers voor je video krijgt. Uit onderzoek van 100 miljoen headlines uh, blijkt dat titels met deze 20 woorden en zinnen de meest gedeelde headlines zijn. Uh, dus zorg ervoor dat je videotitel begint met een van deze woorden. En een overzicht vind je hier op uh, verdienenmetvideo.nl. En daar zie je ook de verschillen tussen um, headlines voor B2B of B2C. En wat trouwens ook goed werkt, is om een bepaald woord of bepaalde woorden tussen haakjes te zetten. En zorg er ook voor dat er een aantal zoekwoorden in je videotitel staan uh, waarop je gevonden wil worden. En dat is vooral heel slim om te doen als je je video op uh, YouTube zet. Dan uh, tip 4. Sluit je video af met een duidelijke call to action. Je hebt in je video dus een onderwerp behandeld dat anders is dan anders, omdat je jouw visie erin hebt gedeeld en die is natuurlijk uniek. En dan wil je het onderwerp afsluiten en subtiel overgaan naar je call to action. Dus je gaat kijkers uitnodigen om een bepaalde actie te doen. En ik zal je een, uh, een voorbeeld geven. Um, er is waarschijnlijk iets wat jou uh, tegenhoudt om video te doen. Uh, want als je het doet, dan wil je het heel goed doen. Ik weet hoe dat is. Uh, je wil dat je video er goed uitziet, zodat mensen jou... Ja, ook serieus nemen en op waarde schatten. En ik begrijp ook dat het ja, lastig is om uh, hulp te vragen. Uh, maar het is misschien nog wel lastiger om uh, zo in je eentje door te blijven gaan. Uh, dus als je voelt dat, dit, uh, nou ja, dat je video niet langer voor je uit wil schuiven, uh, laat me je vast wat ideeën geven hoe jij video strategisch kunt inzetten voor leadgeneratie. Uh, dus stuur mij even een persoonlijk uh, berichtje. Oké, okay. dan tip 5. Uh, laat mensen zich kwalificeren voor een gesprek. Uh, net zoals video maken geen doel op zich is, zijn ook leads geen doel op zich. He, je hebt niets aan zoveel mogelijk leads. Uh, je wil gesprekken in je agenda en niet met iedereen. Uh, zeker niet met mensen die alleen op prijs willen vergelijken. En je wil gewoon in gesprek met mensen die serieus geïnteresseerd zijn, uh, dus potentiële klanten. En voor deze mensen neem je de tijd om samen te gaan onderzoeken uh, wat het beste kan helpen. Uh, want ja, ga maar na, uh, het voeren van gesprekken dat vraagt gewoon tijd. Uh, en daarom ga je dus selecteren met wie je wel en met wie je niet in gesprek gaat. En dat kun je doen door mensen zich te laten kwalificeren door te stellen van vragen en dat kun je helemaal automatiseren uh, of gewoon via een chatje via LinkedIn bijvoorbeeld. Nou goed, dit uh, waren mijn vijf tips om in gesprek te komen met uh, nieuwe leads. Ik zal ze nog even voor je opzommen. Uh, bereid je video goed voor. Uh, maak altijd één video met één onderwerp, zodat je ook je video goed kan optimaliseren voor SEO. Uh, zorg voor een goede titel van je video, sluit je video altijd af met een duidelijke call to action en de laatste tip, laat mensen zich kwalificeren voordat je in gesprek gaat. Nou ja, zo kan het ook voor jou werken. Dus bedenk eens voor jezelf hoe dat voor jou zou zijn als je in contact zou komen met mensen die nog niet eerder van jou hebben gehoord en je hebt dus één zo'n video die je nou, in minder dan een dag maakt en die video deel je op een strategische manier op internet. En die zorgt dus voor nieuwe leads. En dat werkt morgen, overmorgen, over een half jaar. En deze manier van lead generatie werkt zelfs als je vrij bent of op vakantie. Nou goed, voordat je gaat, ben ik heel benieuwd uh, welke van de vijf tips ga je als eerste toepassen. Vertel het me in een korte reactie onder deze video. En als je nu denkt, nou, ik ben eigenlijk niet echt tevreden over de manier waarop ik um, nu mijn marketing doe. Uh, doe je misschien van alles, maar weet je niet goed of je nu wel het juiste doet. Of heb je het gevoel dat je um, ja, kansen laat liggen omdat je nog niet goed zichtbaar bent op LinkedIn. En wil je juist graag verder groeien met je bedrijf en ook echt gezien worden als de expert in jouw vakgebied. Uh, nou, geef je dan op voor een gesprek, dan uh, geef ik je wat nieuwe ideeën hoe je met behulp van video in contact komt met uh, potentiële klanten. En uh, nou goed, als afsluiting abonneer je op dit kanaal om een melding te krijgen als ik uh, weer een nieuwe video heb gepubliceerd over bijvoorbeeld videomarketing of leadgeneratie en social selling. En uh, volg me ook op LinkedIn om te zien hoe ik uh, LinkedIn video toepas uh, en om ook meer tips te krijgen die ik alleen op LinkedIn deel. En uh, nou, dankjewel voor het kijken van uh, deze video en uh, graag tot de volgende video.